En zwartje mag ik je foto, okay, een heb je een foto voor mij, een schatje, mag ik je foto, en, je, de en, schatje, je, foto. en heb je Een mag ik je foto, je van voor mij, een mag ik je foto.